Het is vandaag zaterdag volgens mij. En ik ben hier samen met Blondie. Ik heb Blondie net gewassen, want we gaan morgen filmen bij Jordi. Blondie heeft nu de staartzak om van Bukas voor de allereerste keer. En ze moet er nog even aan wennen. Ze ging net ook de hele tijd rollen en aan haar staart schuren van wat is dit. Want ze was helemaal vies, dus ik heb haar even lekker gewassen. Er is nu weer schone maandjes. en daar is de staartzak. Mooi moeders, dus wat ga jij vandaag doen? Ik ga rijden op mijn markt. Nou, dus heel veel plezier. Dank je. Wat probeer je? Ja. Ze slaat zich er ook mee. Ik hou in ieder geval in de gaten dat ze niks verkeerd doet. Het is vandaag zondag en vandaag zouden we naar Jordi Wilken gaan om daar te gaan crossen. Nou, ik zou daar gaan crossen en daar een crossles krijgen. Dit zou ook een onderdeel zijn van de serie van Horse Country. Maar dat is helaas niet doorgegaan omdat het vandaag slecht weer zou worden en zou gaan onweren. Hier is op dit moment geen onweer, maar het zou natuurlijk in Utrecht zijn en ik heb geen idee hoe het daar op dit moment is. Nu zijn de paarden in de molen en ik ga de hapjes geven samen met de supplementen. Ik ga de hapjes nu geven en dat zijn de supplementen van Vita-stel. En ik denk dat ik jullie even het hapje van Froda ga uitleggen. Want Froda heeft het best, best wel veel dat ze krijgt. En ja, ik denk dat het gewoon leuk is om dat een keer uit te leggen. Zo, ik heb alle paarden hier hun oermenas en slommers gegeven. Ik ga nu 18 plus samen met het oorblans van Verona pakken. Want Verona vindt het heel lastig om uh, dik te blijven. En daarom geven we haar wat extra voeding. Het is vandaag woensdag en ik ben hier samen met Blondie. Blondie is aan het slapen in mijn armen. En ik heb vandaag les samen met Blondie. Uh, ik heb vandaag weer school gehad. Ik had een biologieproefwerk. Het ging volgens mij wel goed. Ik ben benieuwd naar mijn cijfer. Maar ik ga dan nog even verder met Blondie kniften ga ik je even poetsen. Je hebt wel nog hele mooie witte. Oké, okay, daar maar. Je hebt op sommige stukken nog mooie witte banen. Op sommige wat minder. Je staart ook wat minder, maar. Nieuw vrij, Goed zo, goed zo. Maar, maar. En blijf voelen dat het achterwege komt, hè? Als je opvangen je zit, als je toernaam misschien wel weer. Ja, als je maar wel alert staat de veranderen, en weer de andere kant. Wow. Kijk maar of je wat hebt om naartoe te rijden. Goed zo, en dat moet je ook wel weer opvangen in je zit, maar steeds weer voelen. Kan dat achterbeen naar voren? Kan dat achterbeen naar voren? Ja, en hou je gelijke verbinding, hè? Dat je al met je benen en je ringvinger keer kan knijpen voordat ze omhoog is gekomen. Ja, goed, goed, heel snel zijn. Goed zo. En wel ontspannen, maar niet loslaten. En weer voelen. Zit er weer een pasje verruimen bij. Zo, met die constante verbinding hetzelfde. Met die constante verbinding hetzelfde. Goed, en weer van de hand veranderen. Hou die verbinding gelijk aan twee teugels. Zo, ja. Ja, goed, zo. En dan pak je een paar keer zo'n beetje zo'n half schuin lijntje mee. Zo net een beetje na de A naar de B. En dan kijk je als je daarop recht kan rijden dat je een pasje kan wijken of dat je een pasje kan schakelen. Zo, maar denk met het achterbeen naar voren. Denk aan het achterbeen naar voren. Goed zo, ja. Hou wel ook rechts erbij, hou rechts erbij. Oké okay, Tess, weet je nog vorige keer van die grote theemok? Van de... Die grote theemok, weet je die ik je toen in je hand had gegeven? Ja. Oké. Okay. Wat, verdre... Wat is nou jouw lievelingsdrinken? Fristie. Fristie, oké. Okay. Bedenk jezelf... Dat je twee van die. Dat is wel leuk, Fristie. Dat je twee van die mokken hebt. Bijna helemaal vol met Fristie. Ja. Kijk dan eens naar je handen. Hoe zou je je handen moeten houden. Dat je daar die mokken hebt. Zonder dat die Fristie eruit valt. Kijk maar naar je handen. Heel recht. Zou je? Heel recht. Ja, probeer het nou eens. En ik hoorde gisteren ook van iemand een leuke. Die zei je moet denken. ...dat je een vest aan hebt met zakken hier, alsof je je ellebogen in die zakken wil doen. Snap je wat ik dan bedoel? Ja, dat je meer... Ja, meer... dat je je ellebogen een beetje bij die rits wil houden. Ja. Probeer dat eens te voelen. Zo, ja, ja, ja, ja. Oh, oh, oh, wel met twee benen. En probeer af en toe onderweg even naar je handen te kijken. Dat je denkt, zit mijn fris die nu nog erin? Zo ja, vanuit je kuiten druk je de achterbenen weer naar voren. Daar. Heel goed. En ook even bedenken, even voelen. Al doe je het met je ogen dicht, dat je denkt... Oh ja, heb ik in allebei de handen evenveel fristie. Dat is soms best goed, hè. Dat je even stapt, dat je denkt, oké, okay, ik kan nergens tegenaan rijden. Dan gewoon even zitten, ik doe even mijn ogen dicht en ik voel even. Heb ik evenveel druk. Heb ik net zoveel druk tegen mijn linkerkuit als tegen mijn rechterkuit. Dus het kan ook wel eens zijn dat jouw paard bijvoorbeeld... ...tegen je linkerkuit hangt, maar dat je tegen je rechterkuit helemaal geen buik voelt. Dat je ook gewoon zelf eens voelt en even denkt, oké okay, zit ik op twee zitbeenknobbels, is mijn rug lekker los... ...maar voel ik ook dat, dat, dat die paardenrug zo beweegt dat hij mij meeneemt. Beweegt die paardenrug niet zoveel, dan zal hij waarschijnlijk zijn achterbenen minder ver naar voor zetten. Ja. Ik ben wel ik ben bang dat ik ergens tegenaan rijd. Nee, dat gebeurt niet. Je zit nog steeds op de volte bij de A. Ik wil daar weer de C zeggen, maar dat is de andere kant. Goed, zo, daar. Oké, okay, nu komt de volgende visualisatie. Nu bedenk je jezelf in dat je in de supermarkt loopt met een winkelwagentje. Ja. Maar jij hebt in je handen nog steeds die mokken met fristie. Ja. Dus jij doet met die fristie mokken, doe jij je winkelwagenkarretje vooruit duwen. Ja. Probeer daar eens aan te denken. Kijk, natuurlijk mag je teugel niet loskomen, hangen en bla Dus op de momenten dat jij voelt dat het goed is, denk je meteen weer oh ja, twee mokken fristie en mijn winkelwagentje vooruit duwen. En voel je dat hier de achterbenen doorkomen wel of niet? Ja. Komen de, doet hij lekker naar voor stappen? Met, meer met de voorbenen, nu ja. meer met de achterbenen. Dus met jouw met kuiten door. mag je vragen dat hij iets meer het achterbeen naar voren. Ze ja. mag een beetje meer schrijden, zo noemen ze dat dan. Dus kijk eens. Ze mag een beetje meer zo een pas maken. Ja. Ze doet nu een beetje zo. Maar we willen natuurlijk juist dat hij de hele rug steeds oprekt. Zo, ja. En het goed. Zo. Ja, en als je dan een beetje, als je voelt dat hij aan wil draven, ga je een klein beetje wijken voor je kuit. En dan niet te veel voor je onderbenen, maar voor je kuit. Ja, en kun je hier weer dat neusje wat meer naar voor duwen? Want voel en zie je nu dat ze zichzelf een beetje opkrult? Ja. Dat doet ze, omdat ze dus liever een beetje rond wordt in plaats van dat ze de rug oprekt. Dus dan moet je zeggen, hé hey vriendin, niet je, niet je hals opkrullen, maar die achterbenen naar voren. Dus meer naar je hand toe. Dus je moet achter een beetje meer impuls maken, dus een beetje achter meer energie opwekken. En als het goed is als ze met die achterbenen meer gaat stappen, zal ze die neus ook meer naar voren brengen. Goed zo, en onderweg weer even aan je die denken. Zo, ja. Oké. Okay. Goed. Om je rechterkuit, Om je rechterkuit. Zo, ja. Heel goed. Oké. Okay. Draaf je zo maar uit aan. Om je rechterkuit houden. Goed. Ja. En meteen die energie gebruiken. Misschien je teugel ietsje korter. Nou, niet omdat die korter in de hals moet, maar dat jij je hand daar wat meer naar voren kan brengen. Dat jij dus nog steeds die fris die kan hebben. Ja. Druk maar een beetje naar... Ja. Dus je wil niet zozeer dat die voorbenen harder gaan. Maar je wilt het liefst door een beetje sneller licht te rijden met je kuit. Dat het achterbeen een beetje naar voren komt. Dus dat hij weer die rug bol maakt. Ja, ja. Kom maar, kom maar. Ja, en vang het weer op. En voel dat ze om je rechterkuit heen is. Hè? Denk weer even aan je fristie. Goed zo. Dit is heel mooi. Ho, om je rechterbeen. Ja, en weer een beetje naar voren. Goed. Ja, en als je dan omhoog komt, dan ga jij weer stil zitten. Als Beloning. Zo, knikt hij weer weg of komt hij omhoog? Druk je weer die achterbeen een beetje aan. Los zitten, los zitten om je rechterbeen. En weer die achterbenen naar voren. Achterbenen naar voren. Om je rechterbeen, om je rechterbeen. Twee teugels gelijke verbinding maken. Om je rechterbeen. Zo, en dan rij je zo weer terug naar de draf. Op je zit. Op je zit. Denk aan je fristie. Misschien zelfs een beetje met je stem. Maar hou je kuit erbij. Dat je meteen voelt dat je in de draf die achterbenen ook verruimd kan laten draven. Goed. Denk aan je Fristie. Zo, ja. Denk aan Fristie. Zo. Maak je lang. En misschien een klein beetje je buitenbeen lang maken. Maak jezelf lang. Gebruik je stem. Nee. Niet verstijven, denk aan je fristie. Zo, ja. Goed, zo maak je lang. Steeds losser zitten. Losser zitten, maak je lang. Gebruik je stem. Oh, ja. En weer die achterbenen. Goed. Zonder dat het gehaast wordt. Zo, die Nee, Ja, gaat goed, hè, snot. Tellers, oh. ja. <laughs> Niet schrikken, oh. Braaf. Ik denk, wat doe je? Ja, dat heb ik Dat je Moet een aanloop ook. nemen? <lacht> oh God, het arme beest. Je kan het toch? Ja, moet me nou lukken ook. Lonnie, pas op. Neem gewoon een langere aanloop. Ja, 1, 2. Precies. Nee, hoopvol Dit. Oké. Okay. Ja, sorry Blondie. Ik ben klaar met rijden en dan doen we de deken, doen we de koelerdeken van Bucassel. Ik denk dat je die van Verona hebt. Nee, je de verkeerde meegenomen. Hang hem eens recht, dat scheelt ook wel iets. Nee, dat is echt gewoon haar deken volgens mij. Ik denk het ook. Hebben we die andere? Nou, oh, nee. Valt nee. Mee. <laughs> het verona deken ik ben klaar met rijden en doe dan de cooler deken van bukas op Ik weet niet of het er doorheen gaat. Even eens kijken? ben je nog natter. Vieze pony, ik vind dit niet kunnen. Jij deugt niet. Het is vandaag donderdag. Yay! Lonnie en ik hebben vandaag springles. Moeders gaat op Froda rijden. En ik ga nu alvast poetsen. En Ze uh, heeft er oortjes in, dus ik kan wel schreeuwen tegen haar van mama. dat hoort ze niet. Dus ja, dat. Wat ik met jullie delen. Niet meedelen, want dat mag ik niet meer zeggen. Dus delen. Ik ga Blondie poetsen. Misschien zien jullie soms mijn moeder ook nog op de achtergrond. vroeger naar poetsen. Want ik ga Blondie even mooi maken. En hopen dat ik er kan poetsen in plaats van alleen knuffelen. Dus gaat hopelijk goed komen. Goed zo. En ontspannen en belonen. Goed hoor. Hé, hey, voel je die? Een zucht. Een zucht, daar ja. worden we blij van. Dat je dus eigenlijk zegt, <grijg> oké okay dan. Oké, okay. draaf er rustig overheen. En dan doe je dit ook nog een keertje op de andere kant. Dan mag je van mij aan het einde rechtsaf gaan. Ja. Snel zijn, snel zijn, snel zijn. Goed zo. Heel goed. En dan doe je lekker stappen. Doe je gewoon over allebei heen stappen. Doe je even lekker een rondje, ja daar krijg je spierpijn van mevrouw. Doe je even lekker een rondje stappen. Doen we dadelijk precies hetzelfde met die grijze en die rode en blauwe. Goed? Zo snel zonder dat je hangt. Hè? Zo, probeer te voorkomen dat je hangt. Zo ja. Zij moet eigenlijk, jij landt, jij gaat zitten en dan moet ze eigenlijk aan jou zitten voelen. Oké okay, we moeten nu stoppen. Omdat je dan dus vervolgens als je dadelijk op concours bent. En je rijdt in een lijn waarin je voelt dat je te hard inkomt. Dat jij kan gaan zitten en dat zij voelt, oh, we moeten een beetje wachten. Dat we dat dus niet te veel met onze handen hoeven te doen, maar dat jij dus kan landen en kan zeggen, oh. Dat zij denkt, oh, dat ken ik, want dat hebben we toen honderd keer achter elkaar geoefend. Zitten terugkomen. Ja? draafje door. Goed zo, even belonen. Je gaat nu voelen wat er aan, wat er gebeurt. Als jij landt en zij blijft daar heel mooi rustig galopperen, dan galoppeer je door. Als je voelt ze landt en ze dramt een beetje door, dan laat je ze halt houden. En anders laat je ze naast die na die rode en blauwe halt houden. Oh, dat is wel heel hard. Twee teugels. Twee teugels. Zo ja. Mooi recht houden. Goed. Goed zo. Kuit erbij. Goed. En nog Goed. Dit is heel goed, Tess. Hoeveel galopsprongen? Wat zei je? Hoeveel galopsprongen? Uh, niet geteld? Nee. Nog een keer. Ik ook niet, maar dat gaan we Tess niet vertellen. Makkelijk zitten, makkelijk zitten. Goed. Zeven, hoeveel? Zeven, oké, okay, dan mag je nog een keer. Ja. Makkelijk zitten, handzacht. Goed. Ja, voor het vorige keer had je ook acht. Even stappen. Even in stap van hand veranderen. Probeer goed te voelen, Tess. Als je nou voelt dat zij na zo'n sprong... een beetje zo hard blijft met die hals... mag je ze van mij daar ook best een keer hard laten houden. In de zin van hard met de hals? Dat ze dan daar zeg maar een beetje zo gaat trekken eraan. Ja. Niet hard, maar gewoon dat je daar een keer tegen ze zegt, Even wachten... Ook hier moet je ontspannen. Ja. Het is natuurlijk niet dat we een soort willen dat hij constant stil staat, maar wel dat als je een keer gaat zitten en remt, dat hij weet dat hij moet wachten. Dat hij dan niet zo door blijft denderen. Kijk, en een ander zou zeggen, joh, je moet er een sterker bit in gooien, maar we kunnen het hem ook gewoon leren. Ja. En het beste leren we een paard iets door het gewoon te blijven herhalen, te te blijven. Het hem eigenlijk te leren dat hij overal waar hij een beetje drammerig wordt. Dat ze hem een keertje halt laten houden. Want een paard is uiteindelijk een gewoontedier. Dus als wij er een gewoonte van maken dat hij eigenlijk nergens zichzelf hard mag maken of sterk mag maken. Dan kunnen we het hem dat een klein beetje afleren. Goed, makkelijk zitten. Zacht met je hand. Ja, gewoon zachtjes aanvullen. Goed. En los, heel goed. Dus iedere keer ook als je naar het hout rijdt, denk je bij jezelf, deed ik dit op mijn hand of zoveel mogelijk op mijn zit. Uiteindelijk wil je je leren dat het op je zit gaat. Goed zo, draaf je rustig door. Oeh, vanaf de andere kant is die wel heel eng. Zo. Heel goed. Had je geteld? Acht. Nog een keertje. Nu zijn we bijna iets te veel terug. Ja. Dus we willen niet zozeer dat hij kleiner gaat galopperen. Maar ze mag wel zo mooi groot blijven galopperen. Alleen voor jou komt het het gevoel dat je terug kunt. Goed zo. Heel goed. Doe hem nog één keertje. En probeer op te letten dat je ze net niet met de neus naar links houdt. Net dat neusje recht houden. Heel goed. Super. Oh. Heel goed. Oké, okay, even lekker stappen. Heel goed. Hand mooi toe. Goed zo. En na de sprong voelen, als ik ga zitten, komt hij dan mooi terug. Ja, nu opletten dat je niet hard gaat rijden. Hè? Je doet het goed, maar misschien iets minder gas. Hand mooi toe en been. Goed zo. Mooi door de hoek, meteen kijken naar je volgende sprong. Zo, ja. Dat er? Zes. Nee, hey, dat is lekker. En oh. Goed zo. Goed zo. Hartstikke goed gereden. Lekker gereden zo. Zie je? En dan zonder dat je of had je het gevoel dat je heel hard ging. Rij je zo ineens twee galopsprongen minder? Eigenlijk alleen maar omdat we dus haar iets meer ruimte geven, klein met je benen bij, dat we zeggen galoppeer maar meer. Dan zijn we ineens twee galopsprongen. Zijn we, zijn we eigenlijk naar voren. Zonder dat we hem echt kaart hebben opgejaagd. Dat was eigenlijk meer een dresuurgelop en een springgelop. Ja. Maar zelfs in een dressuurproef moet ik dus ook verzameld een keer uitgestrekte galop. Maar ook in drie passen weer terug. Of een keer naar een wissel moet ik eerst een beetje gas geven. En daaruit moet die wissel komen. Zonder dat ik hem opjaag. Dus zowel dressuur als springen moet je altijd de toegang hebben tussen het liefst nog... Twee versnellingen extra, maar ook twee versnellingen minder. Dat je dus altijd in het midden gaat zitten. Je zit op uh, versnelling vijf. Toch? Nee, versnelling drie. Dus je hebt achter je zit versnelling twee en één. Maar voor je heb je ook versnelling vier en vijf. En misschien zelfs wel een keertje zes. Goed zo. Want daarom hebben we natuurlijk ook middenstap, uitgestrekte stap middendraf, uitgestrekte draf, verzamelde stap, halt houden. Goed zo. Dus je ja, zeg je arbeidsgangen zijn versnelling 3, je middengang is versnelling 4 en je uitgestrekte gang is versnelling 5. En dan heb je onder je, heb je ook nog verzamelde, gesloten stap, verzamelde stap en nul is halt houden. Goed zo, hartstikke goed. Zie je leuk dat je, je hebt gekeken met deze weekvlog. Doe een like omhoog als je het leuk vond. Abonneer op ons kanaal. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. En volgende week bij een nieuwe weekvlog. Doei doei!